In 1981 hebben er gevangenen in gezeten. Uh, in de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers hem ingenomen. En zaten hier uh, verzetstrijders. Die zaten hier binnen. Alle cellen in zo zijn nog echt intact. Dus wie er vervelend is... Yes. Haha! <laughs> we gaan naar binnen! Ik vind het wel heel leuk dat we weer iets kunnen doen. Want... Ja, door corona en zo kan je eigenlijk helemaal niks doen. Je mag weer iets. We zijn begonnen met het vrijheidsontbijt. Ik zat tegenover de commissaris van de koning en dat was best wel gezellig. Uit heel Gelderland of uit... uit heel, uit heel Nederland. Nederland. Uit heel Nederland ja. Ik vind het geweldig. Ik, die, die kinderen zijn helemaal top, joh. Dat ze zo gemotiveerd zijn om met het begrip vrijheid bezig te zijn. Alle activiteiten die ze ondernemen door het hele jaar heen. Geweldig, ja, heel goed. Dus ik draag graag alles over aan de nieuwe generatie. Wat betekent vrijheid voor jou? Nou, best wel veel. Want ik, ik denk dat ik mag denken wat ik wil, zeggen wat, wat je ik wil. wil. Je kan doen wat je wil met respect. Ik vind dat het ook voor kinderen is. Het is ook voor hun toekomst. Wat zou jij doen? Als je als kind racistisch wordt uitgescholden, vieze zwarte, slavin. Ga terug naar de dierentuin. Mes, steek, pijn. Ik vond het wel raar dat je zo met andere mensen omgaat. Ik vond het echt een hele mooie speech. Ik vond hem echt goed, want het, het greep me ook echt. Ik, ja, een soort van alsof ik in haar schoenen stond. Wat ze toen mee had gemaakt en zo. Mensen moeten beseffen dat wat ze zeggen pijn kan doen. Door wat ik heb meegemaakt ben ik op sommige punten nog steeds ontzettend onzeker. Het zit zelfs zo diep in mij geworteld... dat ik er bijna niet van af kom. Heel mooi en ook wel heel ingrijpend... dat zij zo gepest is met haar met haar, haar alleen al. En ik denk dat is wel... Waarom doen mensen dat, vraag ik me dan wel af. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen. Het is... Onbegrijpelijk dat sommige mensen nog zo kunnen reageren. Ik vind het wel heel gaaf dat je er dan zo over kan praten. Mooi en uh, inspirerend. En uh, uh, ja, dat zou ik zelf niet echt kunnen doen. Het is zoiets moois. Maar ondanks alle pijn... ...en het verdriet... ...heeft het me ook echt beren sterk gemaakt. Je leert ermee omgaan en gaat er beter in je schoenen staan. Ik denk dat het belangrijk is om gewoon bewust te zijn wat... Uh, nou ja, hoe je met elkaar omgaat en dat het ook wel je vrijheid kan beperken als je niet aardig doet tegen iemand. Hoe vond je dat, ontbijten met een veteraan? Ik denk dat het heel erg belangrijk is voor iedereen om dit soort verhalen te horen. Omdat je ook gewoon zo dingen leert, uh, van hoe het eigenlijk is om echt in oorlog te leven. En om die angst te voelen. Vrijheid is niet vanzelfsprekend en koesterend. En een oorlog kent geen winnaars. En uh, ja, behandel elkaar met respect en dan komen we al een heel eind denk ik, in deze wereld. Eet smakelijk! Ja. Bevrijdingsdag in de gevangenis. Nogal ironisch, <lacht> wel grappig. Heel raar, je voelt je aan de ene kant heel opgesloten en aan de andere kant heel vrij zo. Je ziet natuurlijk door de cellen zie je hoe klein ze eigenlijk zijn. Het is wel een ander soort omgeving waar je normaal is. Je zit helemaal opgesloten, je, je kunt geen kant op. Ik vind het wel voor een keertje vind ik het leuk, maar niet voor twee jaar. Kan ik mezelf niet voorstellen dat je vijf jaar lang in zo'n kamertje moet blijven zitten en dan maar een uur naar buiten. Alle cellen, dat... zien zien het precies zo uit als dit? Na die rondleiding dacht ik wel van het is wel erg streng en alles hoe ze dat doen en dan dacht ik wel van nou dat zou ik sowieso zelf niet willen. Ja. Ja, niet in dezelfde oh. natuurlijk. Ja, jij denkt gezellig. En je komt er pas uit als ik het zeg. Zo. Ja ja ja ja ja ja ja ja. ja. De kinderen. Voor mij is vrijheid dat ja, het zit in het woord, hè. Vrij kunnen bewegen. Gaan en staan waar je wil. Vrije meningsuiting. Zijn wie je bent. Tegelijkertijd moet je ook wel weer respect voor de ander hebben. Want je kunt niet helemaal losgaan, zeg ik altijd, hè. Voor wat je allemaal zelf wilt. Dus als je met elkaar erover hebt, spreekt. Dus ook vrijheid van meningsuiting. Ja, dan kun je heel ver komen, hoor. Heel ver. Zijn we er klaar voor 3, 2, go! Ik denk ook dat het door de corona dat je wel bent gaan denken van dat je naar school mag is al heel wat. En dat je mag sporten überhaupt, want dat hebben we een tijdje niet gedaan. Ga door wat jullie nu doen. Zo spontaan, zo heerlijk, zo onbevangen. Houd dat vast. Want vaak is het zo dat de buitenwereld die onbevangenheid van kinderen vaak probeert af te nemen. Houd dat vast.